De mythe van deze week is, je kunt high worden door te ademen. Ja, ik heb dit als kind wel, namelijk wel eens gedaan. En dan moest je zo... We moeten zo erin. Je moest er heel erg voor over. En dan opeens zo zei iedereen ja. En dan moest je zo opstaan. En dan stond iemand achter je. En dan ging hij dan zo flauw vallen. En dan werd je opgevangen. Maar uh, we gaan het natuurlijk niet doen. Voordat jullie hebben geliked. En gesubscribed. Ja, en in de comments hebben laten weten wat voor mythen jullie willen. Ja, ik vind het echt leuk om te lezen, dus doe dat gewoon. Ja, we lezen het alleen, meer doen we er niet mee. <laughs> wat? Je kunt high worden door ademen? Ik denk dat je door ademen high kan worden op het moment dat je heel weinig zuurstof in je long hebt zitten. Mijn eerste gedachte over deze mythes is denk ik dat het waar is, want als je heel snel zou... Zal... Uh. Dan word je lichter, waardoor je zeg maar een beetje high wordt. Ik heb zelf meegemaakt tijdens het mediteren, dat ik wel even dacht van wauw, het voelt echt alsof ik aan het zweven ben of alsof ik drugs genomen heb. High zijn voelt uh, lekker, lekker ontspannen, lekker rustig. Over het algemeen ben ik er aardig relaxed onder en is het gewoon lekker ontspannend. Toch wel een beetje zweven ofzo en toch wel heel erg euforisch en daar word je gewoon een beetje blij van. Ik denk dat het niet te waar is. Je kan niet high worden door ademen. Ik denk dat het niet te waar is. Om te testen of je high kunt worden van ademen, ondergaan we vandaag een holotropische ademhaalsessie. Deze sessie zou als een trip moeten voelen die vergelijkbaar is met het nemen van hallucinogene drugs. Om te testen of we er echt high van worden, hebben we een persoonlijke checklist opgesteld in de categorieën waarneming, mentale effecten en fysieke effecten. De checklist is voor ons beide opgesteld op basis van eerdere ervaringen met high zijn, omdat high zijn nou eenmaal voor iedereen anders voelt. Met het high zijn worden verschillende dingen bedoeld. De een gebruikt de term als hij uh, geverfd heeft en daardoor uh, een beetje licht is in zijn hoofd van alle verfdampen. Uh, de ander noemt zichzelf high als hij flink gebloot heeft. Er is dus geen universele staat van high zijn. Uh, we bedoelen vaak een bewustzijnsveranderend effect dat je kunt krijgen. Wanneer ik high ben, merk ik dat mijn zintuigelijke waarneming vertraagt. Alles komt wat langzamer binnen: van smaak tot zicht tot geluid. Ik beleef alles intenser, maar ik merk ook dat mijn zintuigen niet in sync zijn met elkaar. Mentaal kan ik makkelijker verbanden leggen, ervaar ik meer rust in mijn hoofd en ben ik veranderlijk door externe prikkels. Fysiek ben ik onrustig, gehaast en wil ik de hele tijd dingen doen. Wanneer ik high ben is mijn zicht te vergelijken met een lens die scherp wordt gesteld. Geluiden ervaar ik harder en ik word supergevoelig voor aanraking. Ik leef meer in het nu, waardoor ik mijn to-do-lijstje even vergeet... en ik krijg een hyperfocus en voel me licht en vrolijk. Vaak ga ik meer zweten en ik krijg het koud. Judith, jij gaat ons zo dadelijk begeleiden. Maar wat kunnen we precies verwachten van de hele sessie? Ja, nou, dat valt niet te voorspellen. Uh, maar dat kan zijn dat je zintuigelijke waarnemingen hebt. Bijvoorbeeld dat je van die hele grote handen krijgt voor je gevoel. Zie mensen daar wel eens zo achter de masker vandaan naar kijken... Um, verder... Het is dus gewoon echt een visuele. Ja, nou, je, je denkt dat je zulke grote handen hebt. Het is, het is niet echt. Nee, dat klinkt. Dat als het. Ja, dat is wel. Echt... Ja, verder heb je vaak emotionele ervaringen. Dus het kan zijn dat je heel veel boosheid of verdriet of angst gaat voelen. En dat dat er uh, heel erg uit gaat komen. Ja, dus het kan ook zijn dat je gaat schreeuwen, dat je gaat ja, huilen. Ja, absoluut. Uh, allemaal mogelijk als je het durft toe te laten. Yeah. Ja. Dan kun je nog hele fysieke ervaringen krijgen. Je kunt in verkrampingen terechtkomen, je kunt uh, gaan trillen. Je lijf kan hele rare bewegingen gaan maken. En dan wil ik jullie ook vragen, laat dat maar gewoon gebeuren. En verder, en dat zal minder interessant zijn om te zien, maar kan het ook zijn dat jullie drie uur helemaal stil liggen. En dat jullie van binnen heel veel dingen gaan ervaren. En dat kan dan komen in de, in de vorm van beelden. Dus ik zou zeggen, wat mij betreft, ga liggen en dan gaan we de muziek starten. Als jullie er klaar voor zijn. Ja, ja? ja. let's go. Oké, okay. ja. okay, nou Em. <laughs> ik zie je over drie uur. Op open zegen. Nou, dan mogen jullie eerst eventjes lekker een paar keer doorademen. Ik adem even met jullie mee. Laat je alles los. En dan wens ik jullie beiden een hele mooie reis. Het begin van de sessie is al best wel snel heel intens, want ik merk dat als ik ja, echt heel intentioneel ademhaal, dat ik overal trillingen begin te voelen in mijn hele lichaam. Beginnend dus in mijn handen en dan gaat het zo zo. Het is absoluut geen fijn gevoel, het voelt echt als een soort ongemak in mijn lichaam wat er, wat er dus uit moet. Als ik stop met ademen, dan wordt het gevoel minder. Maar als ik dan weer een beetje adem probeer te nemen, dan komt het gevoel twee keer zo hard terug. Ja, ik zie dat Jiva eigenlijk meteen in het begin uh, emotioneel wordt uh, en daar een beetje mee vecht. Het huilen en dat snikken is echt een uitlaatklep, dus dan sta ik even niet meer onder zoveel spanning. En ja, ik moet ook niet huilen uit verdriet. Het voelt gewoon een beetje als een soort, uh, ja, echt een bad trip. Bij Tifa gebeurt er van alles. Waarom gebeurt er bij mij niks? Hoe kan het dat ik niet in een bepaald tempo kan blijven ademhalen? Ik ben toch geen kleuter. Waarom kan ik dat niet gewoon volhouden? Hoe komt het dat ik nog niet echt iets anders voel? Ik kom niet echt in een andere staat van zijn. Ligt dat aan mij? Het is lastig om je focus te houden. Uh. Ik ben zo aan het focussen op hoe ik aan het ademen ben en tempo en het tempo vasthouden dat ik voor de rest gewoon volgens mij als een soort stokstaartje zo stijf lig en ik ja ik, ik heb me niet echt kunnen overgeven aan het hele gevoel. <lacht> Ik denk dat het omslagpunt is wanneer ik aan Judith vraag van, is dit wel oké? Okay? Kan dit kwaad? Is, is dit niet gevaarlijk? Nee, dit is niet gevaarlijk. Dit is juist de bedoeling. Er zit iets in jou wat eruit wil. Merk ik dat het op een piek zit en dat het daarna weg hebt. Maar dan voel ik me wel echt high. Ik voel me licht en alsof al mijn uh, spieren in mijn lichaam in één keer tegelijk ontspannen. en Ik voel me ook blij, gewoon positief. Ja, gewoon zo van alsof de tijd stilstaat. Die muziek is best intens. En op een gegeven moment hoor ik een soort vrouw zo. Hey, hey, hey. En er komt een man bij en die doet zo zomba, zo. En toen had ik het niet meer. Ik begon gewoon te lachen. Ik denk, nou dit is heel raar. wachten tot het klaar was. En ik dacht ook elke keer, dit is een mooi liedje om mee te eindigen. Maar blijkbaar eindigde de playlist er niet mee. Dus na elk liedje dacht ik, en nee! En nu nee! En elke keer kwam er nog een liedje, hè? nog een liedje, nog een liedje. <totstuk> Ja, zo dat um, resetgevoel van drugs, dat je na een trip kan hebben, dat heb ik nu ook wel echt weer. Dat ik denk, oh ja, dit is wie ik ben en dit is wat ik ga doen. Ik ben helemaal een soort van gedesoriënteerd. Ik vond het moeilijk te onderscheiden van wat nou, weet je, gewoon een soort van... Liggen in het donker is Schap en je? rust bakken, Ja. Maar had jij uh, visuals of wat, wat, wat ervaarde je? Ik heb gewoon aan alle, allemaal dingen gedacht. Gewoon, weet je wel, dat als je... Wil gaan slapen en dat je dan zo je gedachten zo plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom. Ja. Weet je, overal heen uh, druppelen. Dat eigenlijk. Nu ik dit allemaal achter de rug heb, voel ik me ergens een klein beetje cynisch. Omdat ik zag aan Siva dat het bij haar veel meer losmaakte. Ja, dan neem ik mezelf dat toch een beetje kwalijk, dat ik dat niet kan. Dat is toch een gebrek ergens. niet jammer. Iedereen die, die ervaart zo'n sessie anders en uh, dat is eigenlijk vrij logisch. Uh, door het weer keer je naar binnen. De mensen die veel in hun hoofd zitten, voor hen is het wat lastiger om los te laten. Ja, ik vond het wel echt een sick ervaring. Ik had gewoon niet gedacht dat zoiets kleins als ademhalen je zo... Uh, over kan nemen. maar Ik heb voor mijn gevoel wel veel meegemaakt of zo. Uh, ik, ja, ik weet niet. Ik voel me echt een zo persoon voor dit. En nu. nu... We zijn inmiddels ontwaakt. Nee. Helemaal enlightened. Nou, dat valt wel mee, hè? Nou, we moeten even die checklist afwerken. Ja, want is holotropisch ademen nou? Kan je daar high van worden? Ja, ik had bij mijn algemene gevoel van high op het uh, puntje waarneming. Ja, vertraagd intense beleving. Nou, dat vond ik eigenlijk niet. Ik had niet een intensere beleving van dingen. Nee. Maar dus je waarneming was niet Nee. Echt anders. Nee, niet echt anders. Eigenlijk een beetje hetzelfde. En misschien wel wat gedempter eigenlijk. Mentale effecten? Ik werd eigenlijk onrustig van dit. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet zo goed snapte. Nee, nee, nee, maar dat is het dan toch gewoon? Dan ben je er niet rustig van geworden. Nee, ik werd er niet rustig van omdat ik er niet echt in gleed. Dus misschien, weet je, misschien is het ook, is het ook een beetje... Ja, ja, maar ik zeg nee. Dat is dan een nee. Oké, okay, thanks Chief. <lacht> Fysieke effecten? Gehaast, de hele tijd dingen willen doen. Nou, dat had ik dus echt totaal niet. Ik was wel helemaal zen huh? in me. Maar je zei net dat je heel onrustig van werd. Ja, maar in mijn hoofd werd ik onrustig. Ja, oké. Okay. Maar fysiek lag ik volgens mij... Ja, ik weet niet hoor, maar volgens mij heb ik echt gewoon niet bewogen, lach ik alleen maar zo... Ik heb jou ook niet gehoord gewoon. Nee hè? Nee. Oké, okay, ja. nou, ik had bij waarneming een soort van full HD, maar dat heb ik ook allemaal niet gehad. Maar ik werd wel heel gevoelig voor aanraking. Ja. Dat was er wel echt. Oké, okay. nou, dus dan is... Ik denk dat dat... Die komt overeen. Ja. Mentaal. Meer in het nu, hyperfocus, licht en vrolijk gevoel. Soms wel, soms niet. Maar zeg maar, soms ook echt totaal niet, weet je wel. Dus ja, ik heb me wel, ik heb me wel zo gevoeld. Nou, dan, dan is dan dat dan toch gewoon... Ja, ja, tuurlijk. Ja, als je zo gevoeld hebt, dan is dat zo. Fysieke effecten. Meer Meer zweten. Koud. Ik weet niet of jij het koud had, maar je lag al vanaf het begin op onder had het een onderdeling. Ik ja. <laughs> lag al heel tijd. Ja, dus hoe, eh, hoe langer het duurde, hoe kouder ik het had. Ja, en je was niet per se luid, maar je, was wel, je, was wel, ja, je maakte wel geluid. Ja, ja. oké, okay, dus dan zeggen we, ja, dat was ook een check. Ja, dus, dus... Dan heb jij eigenlijk. Ben jij high geweest? Ja. En ik niet? De mythe: je kan high worden van ademhalen. Hebben wij officieel. Ik heb het groene dingetje al. Positief Yes. Maar dus wel met de kanttekening dat het heel erg persoonsgebonden is. Ja. Je moet ervoor openstaan, je moet je hele ziel in de holotropische ademhaling stoppen... ...en dan, uh, dan kom je er wel. Ja. Toch? Dus ik denk dat als ik ja, dat ik wel liever een jointje rook. Maar we kunnen zo wel even gaan liggen. Beetjes liggen er nog. <lacht> nee. Toch? Fuck nee. okay, it. Ik heb genoeg gehad vandaag. Gof! Oh. Nee, Emma. De mythe. Je kunt high worden door te ademen, is dus bij deze... Positief getest, maar met de kanttekening dat het heel persoonsgebonden is. We hebben nu vier mythes negatief en vier mythes positief getest. Welke mythe wil jij nog op ons kanaal terugzien? Laat het even weten in de comments. En tot volgende week!